Youngblood Anti-Shine Mattifier is perfect als je een beetje een wat vettere huid hebt of een gemengde huid die gedurende de dag gaat glimmen. Je kunt deze alleen gebruiken, of onder of over jouw foundation. Het zorgt ervoor dat je huid mooi mat blijft. Ik breng Youngbloods Anti-Shine Mattifier met de foundation brush aan. Je kunt deze dus gebruiken onder of over je foundation of zonder foundation, gewoon om het glanzen tegen te gaan. Het heeft een tallig regulerende werking, dus het helpt ook echt tegen het, de glanzende huid en te veel aan op je huid. Wat ook heel fijn is aan dit product, is dat er een refill bij zit. Dus als je eenmaal een doosje gekocht hebt, kun je daarna gewoon een refill kopen. Het is een stukje voordeliger. Zo breng je hem aan.